Ja toch boys, jullie hebben gezien aan de titeling. Adam nog gaat stoppen met YouTube. Ja. Bruh. Hé, hey boys, het was een grapje. Vandaag gaan we Robin pranken, je weet toch. Vergeet niet te liken, te abonneren. Je weet toch. Want we gaan de laatste dag super dik. Dat wil ik jullie echt bedanken. Want wij we werken hard. We werken hard voor zijn money man. Je weet toch. Je toch. Je toch. Je toch. Nou boys, like, abonneer. Of koe het van mij. Je toch. We gaan bellen Rosin in de achtergrond als je zit. Fuck Rosin. Fak met jou nee hou. Hele. Dat is goed. Zet toch die kijker zit. Ja toch. Robin Doe dit goed. dit bro. Kom op man. Dit moet een gek video zijn Bro! Ga je nu bellen samen? Je gaat zien. 2 seconds later. Yo Robin. Dat is goed. Ja, een beetje man, je weet toch. Ah, ja Robin! Ja? Ik denk dat ik ga stoppen met YouTube. Nee. Ja broer, ik weet niet man, ja, weinig motivatie deze dagen. Nee bro. Nee, serieus bro, wallah. Bro, een paar dagen geleden heb je nog echt kapot van motivatie. Ja, ja bro dat is het leven man, je weet toch. En je maakt het zelf. Bro, even serieus bro. Ik voel me slecht, bro. School gaat slecht, je weet maar met Jimmy en dan zeg je zoiets tegen mij, kan toch niet? Nee, maar alsnog volhouden. Nee, man Wallah. Ja. Abonnees gaan niet lekker. Op je eerste historisch ben je nog positief, zo. Ja, ik probeer, dat is snap je, dat is social media masker, je weet toch, zoals iedereen zegt. Ik zou gewoon doorgaan, bro. Nou, mooi. Robin, ik ga gewoon door, je weet toch? Ik ga stoppen. Dus uh, ja, dat was de laatste video die ik online nee. heb gegooid. En ik ga Doe gewoon, ik. ja. Ja, bro, dan niet. Mooi, ik moest jou nog iets sturen van Iman ah, op e-mail. Dus uh, ja, bro, ik, ik laat jou wel nu even. Of op Discord, een van de twee. Ik stuur je gewoon allebei dan. Mooi, maar Robin, ik moet ja. wel gaan. Ik heb even geen zin om met niemand te bellen. Ik wil even tijd voor mezelf maken, je weet. Oh, ja, maar, gaat... maar, maar echt wel spijtig Robin. Ik zeg je ook eerlijk man, ik had dit ook niet van me eigen verwacht. Ik, ja, ik zou het echt niet doen man. Ja, uh, ja. Mooi, ik laat je wel, Robin. Is dat goed? Okay. Ik stuur even nog een uh, paar uh, dingen voor uh, van Ayman, want Ime zet ik mijn stuur even naar hem door. Ik weet niet of die bestand goed is. Als dat niet goed is, stuur ik dat even op e-mail. Is dat goed? Is goed? Yo. Oh. Oh boys, even serieus met like deze man. Geloof het. Robin, als je deze video, want ja, ik moet die video's naar hem sturen, want hij gaat het editen. Robin, als je deze video ziet bro, het is een prank bro. Voor mensen, bedankt voor te kijken naar <laughs> deze video. En zo naar Robin, je weet toch? Ja toch, je weet toch, je toch. Dus uh, ja Robin, I love you bro, je weet je toch. Je bent mijn broeder, dus tijdens, moet je niemand opbouwen, vertrouwen. Je weet je toch. Like, abonneer, of koud van me. Je je toch. <laughs>